Kun je dit geluid maken? Uh, het heet vocal fry. Het is een kleur van de stem. En misschien denk je, nou vind ik niet zo'n mooi geluid. Ik hoor het liever niet of ik maak het liever niet. Maar het is een functioneel geluid. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken om iemand gerust te stellen. Nou, rustig maar. Of als iemand met een heel goed plan komt, vindt hij zelf en jij denkt, nou dan kun je zeggen ja dat is een beetje wat ik bedoel maar misschien kunnen we je moet natuurlijk geen hele zinnen mee gaan zeggen zoals ja laten we met z'n allen even dit project flink aan gaan pakken met een flinke portie gezonde energie want dan heb je een incongruente boodschap niemand gaat dat van jou pikken Dus een beetje vocal fry mag best maar niet te veel en niet te vaak want dan kom je misschien te relaxed of ongemotiveerd of sarcastisch misschien wel over en dat wil je ook niet. Maar luister maar eens om je heen naar de mensen, er zijn er heel veel die deze kleur bijvoorbeeld aan het eind van hun zin gebruiken. Mannen en vrouwen.